We hebben het veel te complex gemaakt met z'n allen. Dus we maken het voor onszelf niet eens per se complex, maar wel voor mensen die het het hardst nodig hebben. Terug naar die simpelheid, zodat het voor een grotere groep toegankelijk is. Maar het gaat lang niet altijd over geld, het gaat ook over regelgeving. Ook als overheid loop je binnen de overheid weer tegen regelgeving aan. Dus hoe komen we dan van die regels af in 2050? Heel rigoureus eigenlijk een aantal dingen afschaffen. paar hoofdlijnen vastleggen en daarbinnen een stuk vrijheid geven.